Welkom terug voor onze... Tweede sessie. Goed, we hebben daarnet uh, de design-sessie um, achter de rug met elke drie. Zij heeft uh, ons geholpen om het logo te ontwerpen, wat grafische assets. We hebben die aan het eind van de rit ook naar de Creative Cloud Library verhuisd. Nu gaan we over of doorschakelen naar design en productie. Klopt. Om, ja, om dat in goede banen te leiden, heb ik uh, onze Amazing Automator Jensi meegebracht. Te versnellen want valt in uw workflow um, of iets efficiënter kan aangepakt worden, dan kunnen altijd bij ons hier terecht voor al uw vragen daarover. Onder andere. Onder andere. Ja. Onder andere. Voor andere dingen ook hoor. Oké, okay. goed. Ik zal dat onthouden. <laughs> Um, dus Jens, die gaat de, de assets uh, gaan gebruiken in drukwerk. Hè. We gaan een affiche gaan maken voor ons evenement met die assets van Elke. En daarna ga je ook nog uh, uw magische drukendoos hier een keer opentrekken en gaan we gaan kijken naar uh, de omzetting van artiestenfoto's in Photoshop en dan nog een aantal optimalisaties op, ja. op drukwerkgebied. Dus ik zou zeggen, take it away. Ja, ja dat klopt inderdaad. Dus eh, in eerste instantie eh, die, die CC Library, dat is super handig. Maar dan moeten we natuurlijk ook echt van een keer tonen eh, in de praktijk. Van kijk, eh, hoe vlot kunnen we eigenlijk die ontwerpen daarmee? Daarna, eh, die artiestenfoto's en die affiches, dat zijn inderdaad twee tools die standaard ook al in Photoshop en InDesign zitten. Dan gaan we hier naar massaproductie toe. Maar voor het eerste deel, eh, die libraries, um, ik ga een affiche maken. Nou, één officie. Ik stel voor dat we uh, daar een challenge van maken. Daarmee bedoel ik, uh, ik wil al vijf minuten hebben die officie. Vijf minuten. Um, voor de timer, ik zou zeggen: mensen thuis, start een timer. Ik geef je tien seconden om die op te zetten. Ja. En dan begin ik eraan. Is dat wel een goed idee om de mensen thuis te laten zien dat al vijf minuten kan gemaakt worden eigenlijk? Zijn zelfdesigners. designers. Zorg ja, dat, dat er geen niet grafische <laughs> dit te zien krijgen. Ja, Deventer. goed. Nu, het punt is uiteraard, dus ik zit hier in zijn het punt is uiteraard, het gaat super veel sneller, maar ja, het creatieve luik vraagt altijd tijd, sowieso. Um, als je dat wilt, dan kunnen we daar oneindig lang op werken. Maar uw workflow zelf versnellen, dat is echt gewoon de max. Dus je ziet hier dat ik hier een CC-library open heb, trouwens, in, er zijn Meerdere libraries. Um, ik probeer het altijd een beetje clean te houden, op tijd ook eentje archiveren, indien nodig. Mm. En we hebben die ook mooi georganiseerd. Um, zorg ervoor dat je ook wel effectief in je ja, library sorteert op groep als je custom groeps gaat gebruiken. Ja. Het gewoon sorteren van een type werkt tot op een bepaald punt, en dan heb je gewoon te veel assets en dan maak je beter hulpjes, zoals je hier nu ziet. Oké, okay. Zo, Netjes. inderdaad. Um, ik heb hier uh, even kijken, ik had de templates al klaargezet, want ik wil hier nu bijvoorbeeld voor mijn rinde zijn, ik wil starten met een A1 affiche. Ja. Ik heb een, uh, een InDesign template uh, in de library gezet. In en dan in een library. Ja, dat is interessant. Als je inderdaad een paar uh, elementen op voorhand uh, wilt hergebruiken, dan kan dat een A1-standaard bijvoorbeeld niet in de uh, presets ja. bij een nieuw document in InDesign. Um, Um, dan moet je wel rechtsklikken en open document kiezen. Ik ga eerlijk zijn, ik heb die pas begin vorig jaar ontdekt. Of de mogelijkheid dat het daarin. En ik daardoor, ja. dat is eigenlijk. Ik vond dat wel Dus voor de mensen thuis, in design Templates, een speciaal soort file dat je moet opslaan bij een save um, Illustrator kan dat ook. Uh, Photoshop is een kleine truc dat je moet doen. Hè. Je saved ja. gewoon als een PSD. En dan moet je daar de letter T aan je extensie gewoon toevoegen en dan veranderen maar staat in de PSD. Ja. Nee, nee. Die komt straks nog langs, maar inderdaad. Zo. En die klopt. dingen kunnen in een library gooien en uh, dan Zoals dat jij hier net deed, die eigenlijk gaan gebruiken ja. om de nieuwe files te maken. Klopt, klopt. Uh, we zijn zo heel veel aan babbelen en de vijf minuten challenge gaat er tussendoor. Dus uh, we gaan nog in een dikke korrel stel ik, neem me wel in. Um, maar ik wil ook gewoon even tonen. bijvoorbeeld, je hebt de, een project. Je kunt eigenlijk al op voorhand op die manier je um, templates, van dingen die moeten gecreëerd worden, kunnen al klaarzetten. Nu het festivalbandje, kan mooi de juiste breedte, hoogte, marge. En hier de. Ja, de, de safe zone hé, waar je uh, gaat plakken die moet blijven. Ja. Goed, maar terug naar de affiche andere elementen die je daarin kunt zetten, zijn bijvoorbeeld um, bij Elements heb ik um, background gradients. En je kunt daar kleuren in steken, maar bijvoorbeeld een gradient dat kan niet. Maar oplossing. Ik steek daar dan een elementje in, een InDesign elementje, echt wel, waar dat die gradient op is toegepast. En op die manier komt die ook wel binnen. He. Voilà. Dus dat is gewoon een de dat je getekend hebt in InDesign origineel. Dus, ja. En dan sleep je dat in uw Ja, Inderdaad, ik heb dat hier ja. ook voor die andere ja. gradient gedaan. Ja. Dus dat is geen probleem. Ik ga die ook even loggen. Voor de mensen thuis. Ik ga veel sneltoetsen gebruiken die ik niet per se ga uitleggen. En maar we zullen een, uh, een cheat sheet meeleveren bij de downloads met alle shortcuts. Dus dat is ook wel handig. Oké, okay. we hebben veel aan babbelen en weinig aan designen. Dus we hebben hier eh, de assets dat elke ook heeft geprepareerd, eh, heb ik hier ook staan. Ik heb het meer. Misschien voor die andere. Even kijken. Zo. Okay. Um, voilà, mooi in het midden uiteraard. Misschien dat die ook kan lokken. En we gaan dus eigenlijk de namen gaan zetten, hè, zo dadelijk. Dus ook daar heb ik uh, al een beetje een kopie aangereikt gekregen bij dat ik hier de Artist List heb. Voilà. Ik ging even denken hier. Dus ik kan een beetje inzoomen, maar zoals dat je hier ziet, dat is de Artist List. En dat is gewoon een. Uh, elementje op dit moment. Um, of dat kan een tekstelementje zijn. Dat was, eigenlijk is dit nu wel een in, InDesign uh, tekstkader. Uh, maar dat kan ook een tekstelement zijn. Ik heb ook al reeds voorzien een uh, paragraph, style. En die paragraph style. Die Paragraph style zal hier onder typography gaan zitten. Um, Hop even kijken, er zijn zo precies al een paar uh, categorieën bijgekomen. Um, Typography is plotseling gezakt naar Andy, dat stond er net helemaal niet daar. En maar dus Paragraph en zijn Paragraph styles, kunnen we daar ook op toepassen. En, uh, ik wil. Ja, ja, dat stond waarschijnlijk nog in die template of zoiets. Um, incoming Style from CC Libraries, uh, Jawel, ik wil uh, de deal verschrijven. Voilà. Dat kan soms ineens eens gebeuren in zo'n conflict, maar dan moet je gewoon een keer lezen wat er staat, is op zich niet echt een probleem. Ja, Oké. Okay. Um, ik ga even vlug gewoon hier een fine Change op toepassen hoor. Um, omdat ik eigenlijk hier wil werken dat eigenlijk elke end of Paragraph wil ik liever een forced line break gaan gebruiken. Dat kan ik alvast doen. Um, dat is gewoon een kleine truc. Uh, nested Line Styles. in InDesign. Eigenlijk per regel heb ik gezegd we gaan een paar puntgroottes kleiner gaan. Okay. En dat is ook iets dat je perfect al in het pre-design kunt inwerken, he, zo van die dingen. Um, en hier gewoon even een ja. uh, n-space ertussen, voor die laatste nog heel al grotere spaties voor Ja, een grotere ja. spatie, uiteraard de grotere spaties, de spatie. De m-spatie is de grootste. Uh, Oké, okay. zo. Nou, dat is altijd leuk als je een auto je kunt in kunt parkeren in is goed. <laughs> ja, vrouw. Nou, dat weet ik nog niet. Zo groot is een A1 ook weer niet. Um, goed, ik ga die ook een beetje scheef zetten. Um, zoals dat je daarnet uh, je valt daarover. Maar ik denk ook gewoon binnen de esthetiek van, van deze stijl zie je daar niet, niet echt vroeger problemen in. Nu snap je het ja, eindelijk. Voilà, ja, Dankzij elke verandering daarvoor. Ja, zo. Ik zie elke internalist die veel, veel interessante dingen te vertellen Dat is waar. Een logo hier. Dus, hey, ik wist al, dat is hier bijvoorbeeld, daarmee kan ik tijd winnen met mijn vijf minuten, maar ik weet bijvoorbeeld al op voorhand dat dat nu gelijk loopt met dat logo. nee, die schuine plakken. En Andere elementjes um, die ik um, nog ter beschikking heb, hier wil ik er ook nog op gaan droppen. Dus ik heb gewoon te cherrypicken bij wijze van spreken. Dus ik wil, um, ik zeg nu maar iets, uh, de deze. Ja. Voila, en die mag dan hier bijvoorbeeld, kan ik mijn view ook aanpassen. We hebben hier dit elementje dat ik er ook wel bij wil. Ik wilde naar achter maar misschien dacht ik ook van het is interessanter van de dienen op een uh, aparte laag te zetten. Of kijk, er zijn al een paar lagen voorzien, geen ja. probleem. En dan kan die laag ook lokken. Voila, um, we hebben hier dan mondje. De hotlips. Ah. Dat is soms een beetje typisch zijn. En design verwacht dat jij 100% in controle bent. Overal als dat je doet. In dit geval moet ja. ik bewust mijn laag waar ik wil op uh, creëren, moet ik aanduiden eerst. Ja, Je leert dat wel wat kennen, he. dat is een beetje ook ervaring met vakken um, en mij programma vooral. Goed, um, Ik heb je dan onderaan ook nog gewoon. Uh, ik had eerst nog deze hop in gedachten. En onderaan heb ik de datum. En die hadden we ook voorzien in een speciaal categorietje, Ik denk dat het nog een klein beetje mag uitgekruist worden. Um, nee, dat zijn ook varianten. Ook okay, geen mockups, ups images, key visuals. goals van de bands. Dat de ja, is eigenlijk productief. Die volgers is precies plots omgekeerd. Het is raar, hè? Ik denk dat nu een nieuwe sorteerknop ligt. Ik weet het niet. Ik heb daar lijkt met misschien. Misschien. Ja. een in Misschien. Ik misschien naar mijn sorteerknop. Geen probleem. Custom order, ja, custom order. Je hebt gelijk. Dat is een zeer goed punt. Ik dacht dat hij dat automatisch in terugzetten, maar ik gebruik altijd custom order. Maar dat komt dat overeen met de sortering, zoals je een nieuwe CC-library hebt. Ik weet niet hoe het zit met de mensen thuis, met mijn vijf minuten. Waarschijnlijk langer. Oh ja, ik zeg het hey. Hopelijk ziet het gelijk door. Je praten daaruit in je Het drie minuten ongeveer. Inderdaad. In um, goed, dus dat is nu een affiche. Ik kan dit opslaan. Um, misschien ja. zal ik het alvast een keer opslaan, opslaan. En ik ga dat hier in mijn target map gaan zetten. Uh, prototype affiche. Kijk vandaag dat overschrijven. Dat is het. En dat is dan klaar om ook een keer gewoon te sharen um, voor een review, hè, voor de feedback maar dat Maar in de volgende sessie wordt daarover gepraat. Ja, klopt. Um nu, ik dacht gewoon even uh, een snelle uh, FAQ. Mensen gaan misschien vragen hebben over ja, die assets. Mm -hmm. Waar staan die? Hoe ga je daarmee om? Ik, ik heb u hier al tal van dingen horen vernoemen en zien doen. die zeer interessant zijn voor de mensen thuis. Um, we gaan zo dadelijk een keer kijken naar een aanpassing van een asset. Maar ik wil ook even terugkomen op dat gegeven van die een tekst, heel kort. Hè. Dus je hebt daar simpelweg tekst. die namen van die artiesten uit uw CC-library gesleept. Um, Misschien vragen sommige mensen zich af, ja, hoe komt dat daarin terecht? Dus eigenlijk de omgekeerde weg is gewoon een tekstkader in InDesign, waar je tekst intypt en je sleept dat kader in je cc library. Op die manier, want ja, dat ik je ook al nou, ja, dat dat gelinkt wordt effectief aan je cc library. Dus Dat wil zeggen dat je een copy in je cc library kunt mm -hmm. zetten die gelinkt is aan multiple uh, InDesign files. Hè. Want je hebt van niet alleen je affiche, maar misschien ook de flyer. Uh, misschien op de ticket staan de namen nog een keer vermeld en dan heb je eigenlijk een single copy voor je uh, artiestennamen die op overal aangeleend zijn. Voilà. En dan moet daar ja. nu tekst in en dan kunnen je delete deze maar een keer en plaats het dan weer terug. Ja, voilà, goed voorbeeld. En dan gaan voorbeeld. Te zien, voilà, kijk, ja. daar staat zo'n link-icon links bovenaan op, dat aan de cc ja. library hangt en dat is een heel ja. dat en dat is echt awesome. al, Dit is een tekstelement en dat kan handig zijn voor bijvoorbeeld, ik zeg maar eens, Adresgegevens, ja, want je ja, kunt dat nu ja, editen. Ja, dus ja, ik kan dat even centraal editen. Dat is in InDesign opgesteld, dus dat ook in InDesign geëdit oh, worden. Ja. Ik ga dat gewoon opslaan, terugsluiten ja. en ook mijn geplaatste asset. Ja, dus ja, dat dat, dat, dat, hebt, dat, dat is het interessante oh, deel van een gelinkte tekst-asset. Ja. En uiteraard ook voor die de grafische assets is dat eigenlijk dezelfde workflow. <laughs> Daarvoor ga ik even kijken op mijn computer. En ik kijk ook even naar de regie. We gaan even kijken op mijn computer. Um, daar ga ik kijken, in de CC library die ik hier heb openstaan, zien we dat element staan van 10 februari van die datum. Nu, dat klopt eigenlijk niet. Dat zou 9 februari moeten zijn. Dus ik ga er gewoon hier op dubbel klikken. Illustrator gaat open. Dat asset gaat open. Dat is omdat dat natuurlijk een Illustrator asset was. En ik kan hier gewoon in gaan werken. En laten we nu hopen dat dat lekker snel update natuurlijk. Ik kan het hier zo wat beter bij plaatsen. Ik ga ons een beetje meer centraal zitten, dan staan we akelig dicht bij de rand van het aardboord. Mm -hmm. Ik save dat in gewoon, ik sluit dat, ik kijk hier even terug naar de Creative Cloud Library. Dat zou normaal razendsnel geüpdate moeten worden. Maar of dat dan even snel bij u terecht komt, dan gaan er een keer terugkijken Ja, Jensi. We kunnen huisvest het best sport. op scherm kijken en zo'n vertraging, dat kan altijd een keer. En dus dat gaat leuk. eerst terug naar... De centrale locatie, waar de cloud is, en dan moet dat met mij synchroniseren. Ja. En als dat een keer 30 seconden duurt, dat kan perfect gebeuren. Zoals ja. dat ik nu inderdaad he, aan het wachten ben. Ik wil een uitroep tegen op het icoon daar. Ja, oké, okay, het, het is inderdaad oh, ja, het is is te klein. Te klein. Je verwacht misschien een grotere uitroepteken, uh -huh. als je gewoon bent, Maar het staat bovenop het eh, Cloud-linked-icoon. Maar het staat er inderdaad wel bij, maar je gaat dat updaten zoals dat je wel degelijk andere assets uh -huh. kunt gaan uh -huh. updaten. Uh -huh. Als je het zelf gaat updaten, gaat het dan niet. Uh -huh. Waarschijnlijk niet moeten doen, maar hier, eh, het is uh -huh. extern gebeurd. En ik denk dat element kan terugkomen op je bandje, op je flyers. Allerhande ja. plaatsen, ook in digital. Je kunt dat in social posts staan hebben, in XD bijvoorbeeld, maar alles linkt naar die centrale bibliotheek. Dat is natuurlijk wel uh, gigantisch voorbeeld. Ja. Maar, uh, alles dat gecentraliseerd werkt, vind ik altijd geweldig. Mm -hmm. uh, Zoals dat zelf zei, de single version of the truth. Het is belangrijk: hmm. geen onnodige kopietjes gaan maken, de single source of truth. Hmm. Uh, ik heb uh, beide al gehoord, denk ik, dus uh, ik weet het niet, ik weet het niet. <laughs> ik ga naar uh, Photoshop gaan nu ondertussen, want we gingen inderdaad ook een pak um, ja. visuals creëren. Ja. Wij hebben inderdaad ja, een pak artiesten die optreden op ons festival. Um, die hebben daar net de namen gezien, maar we hebben daar ook images van, van die artiesten. Nu, we hebben een grafisch stijl vastgelegd, zo'n uh, gif -pixel stijl eigenlijk. En dat is iets dat wij op al die foto's moeten gaan toepassen. Nu, afhankelijk van hoe dat, dat gebeurt in Photoshop, kan dat natuurlijk wel een wat tijd vragen als je dat op. Als je dat op alle foto's moet gaan doen. Dus toch een keer hoe dan we dat versterken. Ja. Nu, er zijn verschillende niveaus. Bijvoorbeeld, je kunt ervoor zorgen dat je een niet destructieve template hebt. Mm -hmm. Dat is het eerste dat we gaan bekijken, maar ik ga zeker nog verder gaan. We gaan eigenlijk naar handelingen overgaan straks. Excellent. Omdat dat nog sneller gaat. Dus ook hier, ik heb een PSDT gemaakt en in de iPad gezet. Um, een gewone PSD kan hier ook in. Waarom is dat hier een voordeel geopend? Dat is een title. Dus ik ben niet het origineel aan het bewerken. Wat dat hier wel belangrijk is: opnieuw gecentraliseerd denken en een derivative aan het maken. Zo kun je het zien. Nu, het is een smart object hierin. Dus ik ga even mijn layers inzoomen. Dus in de smart object um, heb ik nog eens een smart object. Dus ik noem wel eventjes twee niveaus dieper. Maar als je de template kent, ik daar niet echt een probleem in. Je zou in principe hier de artiest kunnen uh, wijzigen en heel Effect is mee. Ik zie het even gewoon voor de lol uh, iets heel simpel doen hier. Ik ga zeggen um, een transform uh, spiegelen. Mm. Okay. Um, en ik ga hier bijna dubbel aan zien, want ik vond het niet te Flip Horizontal. Ja. Ja. <laughs> <laughs> uh, voilà kijk. Um, hier staat hij dan. En dan ga ik. Eh, alleen, je ziet, mijn effect is redelijk recht geüpdaten. Nu, gezien het effect vraagt hij qua korrel en zo. Dus afhankelijk van hoe je gezoomd bent, ziet er soms wat anders uit. Maar het ja. detail is helemaal waard gebleven. Ik wil gewoon even zo misschien de vier dingen eruit halen. Um, dat effect effecten werken, o, dat, al dat is niet is. zo evident. Ja. Ik verwacht niet dat iedereen dat nou zomaar kan. Maar kijk, het is niet destructief. wat dat zeggen. Het is allemaal met um, ja, layer effects of aanpassingslagen. Dat zijn allemaal oogjes op je laag dat je kunt eigenlijk gaan uitzetten. En helemaal onderaan ligt dus gewoon de originele foto. Eigenlijk. Ja. ja. Dus bijvoorbeeld een van de spullen van dit effect is dat ik een pattern fill leg met een bepaalde blend mode op de originele foto. En de pattern is gewoon vier ja, pixels op het zwart, zwart-wit. Okay. Voilà. Waar zit die patternfil? Als mensen dat willen. Patternfil pattern zit hier. Ja, dat is wel een speciale kunst. Ik creëer hem in layers. De, de, de, te, te, een de, de, tegenwoordig hm. in Photoshop heb je enkel maar deze standaard patterns. Hm. Dit zijn ook standaard patterns. Maar je gaat die eerste een keer opnieuw moeten oproepen, omdat hm. om onbekende reden, Photoshop dat plus verborgen heeft. Ik okay. heb geen flauw idee. Ja. En dat is een speciale pattern layer dat je daarna maakt. Dat is een pattern layer, inderdaad. Dat dat gewoon. Is het okay. een, ja. Ja, ik doe dat altijd op oh ja, die dus manier. Dat zijn die gradients, ja. dat is Aanpassingslagen pattern. en dat is lagen hier. Ja, ja. Oké, okay. ja. okay, dus pattern layer. Met een hard mix. Wat is er speciaal in een hard mix? Dat is een blending Mode. Dat ja. is een blending mode En een hard mix gaat slechts vier kleuren overlaten: zwart, rood, geel en wit. Okay. Dat lijkt hier net iets meer, omdat het is omdat ik daar bovenop, je ziet dat hier, ik heb de, de layer options vanaf dat je die gebruikt, en hier een icoontje. Om te dubbelklikken, dan gaat je terug naar de layer options. En dan heb ik hier een blend if gebruikt. Um, wat dat er eigenlijk voor zorgt dat je dat effect kunt. Uh, ja. Of die laag eigenlijk kunt selectief zichtbaar maken, vanaf een bepaalde grijswaarde. Onderlaag erdoor komen door de ja. pattern layer. Dus ik kijk nu naar de, de donkerheid van het ja. beeld eronder. Ja. Underlying layer staat hier ook. Je kunt ook kijken naar de donkerheid van de current layer, maar dat heeft weinig nut, want dat is gewoon zwart en wit van pixels. Dus underlying layer, je kunt dat zelf een beetje verzachten door met je Alt of Option en die twee hier uit elkaar te trekken. Dat is geen dat ik hier gedaan heb. Dus gewoon om een klein beetje meer wel, toch nog details te laten. Ja, in die is dat heel vaag voor veel mensen, die blend if options in de layer options, zijn echt wel zeer krachtig. Als je de toepassingen ervan begint in te ja, ja, ja. zien, is dat echt wel. Zeker is dat, is dat? Goed. Um, ja. Op het einde van de rit, helemaal bovenaan, staat er een laag die eigenlijk gewoon die vier kleuren, of ja, eigenlijk alle kleuren, en gaat remappen. Dat is de gradient map. Dat is ja echt gewoon one of my favorites. Van mij. Dus dat is ja, te weinig gekend, vind ik, maar kijk, wat we eigenlijk gaan doen is als dat zwart is, gaat je remappen naar dit blauw. Als dat wit is naar dit en heel dat spectrum ertussen, eigenlijk ook. Dat is het principe ervan. Ja. En dan kom ik inderdaad mijn uniform duoton beeld uit. En de rest is een beetje um, extra controle, bijvoorbeeld met levels. De levels kunt u achteraf nog gaan editen, um, um, hier, bijvoorbeeld met de middendinges, om het juiste contrast te gaan zoeken. Want niet elke foto gaat gelijk zijn in dat opzicht. Ja, okay. Dus okay. een beetje gaan bijstellen. Um, we hebben dan uh, hier ja, in black en white hier, daar ga ik misschien straks op zetten. Even nog wat extra fine-tuning. Ik heb hier een drop shadow dat is hier eigenlijk gewoon nog een wit randje dat ik creëer bovenaan. Ik heb zo gekozen voor, voor zo een nat dan esthetiek. Je weet een beetje anti-design element. Okay, dat zijn die dingen. Een dat zijn die dingen. Er wordt echt niet gesproken op zetten, dus natuurlijk. <laughs> ja, voilà. Goed. Dan op het einde heb ik natuurlijk ook hier deze even opslaan, maar ik zit nog altijd in een Smart Object en mijn hoofd. Object. He. is okay. hier gewoon um, klaar. Gewoon op het einde is er zo'n ja, mozaïek effectje erbovenop gesmeed. Nog wat meer vuil, Ja, maar nog wat meer dat pixel uh, aspect benadrukken. Ja. Zo slechte compressie. Neo-brutalisme. <laughs> inderdaad, inderdaad. Okay. Voilà. Trouwens, is die, dat, is een, ook, dat is een smart filter, uh, omdat uh, dat is een filter toepast op een smart object. Smart en eigenlijk is dat ik ook nog maar recent weet, je krijgt dan ook hier dit. Mm -hmm. uh, Zo'n regelaar, waar je, je kunt eigenlijk nog een blend moet toepassen op de filter dat je toepast. Oh, ja, dat was, ja maar dus, ik, ik wist dat ook sinds kort nog niet, ja. dat is wel interessant. En nu nog aparte maskers voor welk uh, effectapparaat op <laughs> ja. en we zijn er. It is a, it is Are you listening, Adobe? <laughs> <laughs> wie weet, wie weet. het dus kan nog interessant zijn. Um, goed, nu, hebt je gezien zelfs al wilde op die manier gaan werken, je daar toch nog even aan. Voor 10 artiesten is dat geen probleem. Stel dat een, een festival met 100 artiesten, dan, dan is er misschien nog een betere oplossing en kunnen we even tijd steken in het opnemen van een action. Ja, ik heb wel een dat je die een artiest eigenlijk smart dat beeld. In uw basis smart object, als je daar de foto vervangt van een artiest. Ik heb hem gewoon een keer geslept om te tonen. Okay. Ja, de, ja, je het origineel ja, kunt, ja, aanpassen, ja, dan dan maar ik heb dan je dan gelijk op batch gaan werken. En, ja, uh, inderdaad, okay. inderdaad, Dus ik heb hier een uh, action opgezet. Ik doe dat ook vooral liefst um, als uh, een aparte folder. Dus ik ga meestal al beginnen met hier een nieuwe action set te gaan maken. Omdat dat bijna altijd projectgebonden is, mm -hmm. die actions. En ja. Dat is heel specifiek wat die doen. Uh, trouwens, als je dat doet in een projectfolder, kun je kunt ook op het einde van een rit al die acties. je acties gaan opslaan, save Actions. En dan kunnen we ook aan andere designers geven, kunnen dat inladen in hun Photoshop. Ja. Dus dat is het voordeel daarvan, want dan wordt sowieso onder dat folder geëxporteerd. Okay. Voilà. Um, ik heb hier een actie Play All, en die Play All, het enige dat hij doet, is die drie stappen opnemen. En waarom doe ik dat zo? Omdat dat ook gewoon iets gemakkelijker is om aanpassingen te doen achteraf, want dat is nooit van de eerste keer goed. Mm -hmm. uh, plus het is ook gemakkelijk straks. Ik heb nog een kleine bewerking kopen een foto. Uh, ik moet die opnieuw exporteren, ik hoef enkel maar export af te spelen. We gaan een keer een startfoto nemen. Hè. Dus uh, Ik zit hier ondertussen. Hier. Uh, ik heb mijn startbestandjes beelden. Voilà. En ik heb hier een foto van de kills. En dat is een duo. Um, en Ik ga beginnen met een general prep. general prep. Ik ga deze keer één per één doen. Hè. Ik ga het straks nog een keer uh, in één keer tonen. General prep die gaat dingen doen zoals de kleurruimte goed zetten en de image size uniform maken. Ik weet dan dat. Dat dat goed zitten, want sommige van die effecten die zijn pixelgevoelig, gevoelig. Of image ja. size gevoelig. Uh, okay. ja, een pattern, 6 met 4 pixels. Dus de grootte van de pixels maakt wel uit. Dus Dat is in channel prep en die heeft hem ook vrijstaand gemaakt. Dat is eigenlijk niet veel anders. Ik kan keer, ja, ik ga een keer reverten. Um, dat is goh, wel een bold manoeuvre moet ik zeggen. Dat gaat niet altijd werken. En dan kan ik er één één door. Uh, door die stappen. Ik kan dat doen door Command-dubbelklik per stap. Ja, ja, ja. Of Control-dubbelklik op de Windows, subject uiteraard. subject um, Als we gewoon zouden dubbelklikken, zijn we die stap opnieuw aan het opnemen. Dus let daar niet op. Maar een Command-dubbelklik, ja. dus in dit geval. Dus ik heb hier een Select-Subject gedaan. Die zit standaard in Photoshop. Eh. Voor wie dat, dat nog niet ontdekt heeft, handig. Uh -huh. Ik doe een Select- en mask Dus ook gewoon al meteen eh, met het Vrijstaand maken, dus dat is met een layer mask in dit geval. Um, en in sommige gevallen gaan nooit perfect zijn, maar opnieuw, we hebben geluk, we zitten met een esthetiek waar dat, uh, dat dat fouten dat toegelaten zijn. He. Ja, het dus, is dat is helemaal niet gekozen ja. manier. He. Ik besef heel goed dat je dat misschien achteraf had kunnen fine-tunen, maar dat is ook ja. geen probleem met een layer mask ja. die je kunt fine-tunen. Dus, uh, ja. Dus mijn trim, image size, canvas size, convert to smart object. Voilà, dat is mijn prep. Okay. Super easy. Het volgende is hey, al die effecten die ik net heb getoond, en die in Photoshop in de juiste volgorde gaan toepassen. Um, ook hier dat is soms een beetje zoeken. Eh, maar ook handig een beetje weten eh, hoe moet ik iets erop nemen. Geen probleem. Het dubbel dubbelklikt even. Om iets opnieuw op te nemen. Staat er iets in de verkeerde volgorde, dan kunnen de volgorde hier gewoon aanpassen, gewoon slepen vastnemen. en vastnemen. je kunt zelf heel gemakkelijk um, ik zeg maar iets, um, een actie dupliceren, alt-sleep. Dat, dat kan ook. Ja. Dat is niet altijd zo goed weten, maar dat kan interessant zijn. Ja, het vraagt wel wat tijd om zo'n action op punten te zetten, natuurlijk. Maar inderdaad, in this case, als jij anders artiesten hebt, dan ja. loont dat natuurlijk. Denk hè. hoeveelheid, hè? Ik ergens, beter van wat meer. Een, een, ergens in een, een eeuw lang daarover gedaan hebt voor uh, een action. Ik heb geen activist. idee meer. Want dat gaat samen met het, het ontwerp van, van het visuele effect. Was het langste. En ook gewoon omdat ik al redelijk wat ervaring heb met dat opnemen. Dat ging relatief snel, maar de eerste keer gaat dat niet zo snel gaan. Dus dat is waar. Je moet dat wel leren kennen. En dan ga ik de export ook even doen. Ik ga daarvoor mijn, uh, mijn exportmap erbij nemen, want ik vind het dan wel leuk. Uh, van dat te zien. Ik heb hier al mijn exportstructuur. Okay. Dus de mapjes staan open, dus er staat niets in. En normaal gezien, als ik daar ga binnen afspeel, ik zal het misschien even zo naast elkaar zetten, als ik die export afspeel, dan ga je een PSD krijgen, een PNG, een GIF en een TEF. De kopie bij GIF om een of andere rare reden. Ik krijg ik niet weg. Dat is, okay. Maar ja, dat zal wel weer een, een klik zijn. Um, nu, perfect, dat is hetgeen dat ik wil. Ik wil dat ook meteen voor allemaal doen. Dus ik hoef die zelf niet eens in print te gaan openen. Dus je kent ook wel batch acties eh, uiteraard. Um, je kunt die batch actie vanuit Photoshop starten, maar... Ik denk dat dat ook wel eens interessant is om dat via bridge te tonen. Dat is allemaal graag voor je. Ja, inderdaad. Uh, mensen uh, kennen bridge niet altijd, of staan niet altijd geïnstalleerd. Ik gebruik dat ook enkel maar voor een paar dingen, waaronder dus ja, uh, een. Van die batch-acties starten. Wat um, ik ook graag doe op Mac, is uh, de map slepen op het bridge Econ. Om die map zo te openen, want ik vind navigatie in Bridge een beetje ja. ja. Hier is het voordeel dat je inderdaad op basis van selectie kunt werken. Ja, want in Photoshop is het echt de volledige folder. Dus daarom zou dit interessant kunnen zijn. Voor de kills moet je niet meer doen, ik ga die deselecteren. Kijk, voilà. En nu ga ik uh, hier onder Tools. Uh, Photoshop heb ik een badge starten. Voilà. De badge, eh, wat wil ik afspelen? Uh, de set boost box action. Nee, ik wil dus een play al doen. Die gaan we drie in één ja. keer doen. Ik um, -pl denk ja. dat het allemaal oké okay zal staan. Ja. Hier is gewoon nog even de destination kan belangrijk zijn. Save en close. Die gaan niet nodig zijn om dan mijn save acties in. De action zit. Okay. Dus die mag ik uitzetten. Um, voilà. Ik druk op ok En dan ga je eigenlijk mm, vlug gaan. Mm. Dus, um, ik weet zelfs niet hoe we beelden gaan zien verschijnen, maar we gaan wel in mijn Finder gaan we zien dat het vol te lopen. Mm. Voilà. Alright altijd leuk hè, als dat dingen werken natuurlijk. Ja, ongeveer. Hè. Um, ik, ik denk dat we ook niet met een glitch gaan zitten en paar dat venster gaan blijven staan. Okay. Met deze update van Photoshop uh, heb ik het al gemerkt. Oké. Okay. Ja, maar bovenkijk. Nu, zelfs al zijn het er je moet wel nog altijd wachten. Ik zou niet te veel doen ondertussen. Een fintje ja. gaan drinken of zo. <laughs> voilà. Dat is toch de klaster. Het is, is dat, het is dat. Ja, kookwolftjes cool, cool. een koffietjes, dat is perfect. Nice. Um, goed. Yes. Wat nog leuks voor ons? In? Wel, misschien moet ik wel overgaan en dan naar binnen zijn. Uh, behalve als ik nog iets moet vertellen hier over de actions in Photoshop. Ik wil gewoon nog toevoegen, specifiek in Photoshop, een missing link is dus geen probleem. Zolang dat je niet moet resizen en vooral upscalen. Omdat bij Photoshop werkt een Smart Object zodanig dat het is de Smart Object zelf erachter ontbreekt, Maar de preview is wel nog full quality. Okay. Dat is in design wel anders. En dit is echt de perfect pixel size, mm -hmm. maar daarachter zit de full size. Uh, ik zeg het maar, dat kan soms een beetje een verwarring zijn, het is geen indesign, het is Photoshop. Het werkt net een beetje anders. Okay. Nu, we moeten wel naar design want ik wou dus wel nog iets vertellen over het uh, design van een, ja, van een poster. Dus ik heb nu die artiestenfoto's. Ik wil ook gewoon um, de, ja, de naam, het de en de description van elke artiest laten inlopen. Okay. Dus ik heb al een design opgesteld. Ik heb zelfs twee designs, maar ik denk dat we voor één design gaan gaan. En we gaan die ook een klein beetje gaan omvormen, dus ik heb hier ook een data setup file. Ik ga daar een keer naartoe gaan. Um, ik heb hier eigenlijk gewoon de fixed elements op uh, een parent page, een dus stramier pagina gezet. Yes. Dat zijn de elementen die ik ga koppelen. Um, ik kan nog even tonen, mocht ik de master veranderen, dan ziet dat er zo uit. Dus ik ga eigenlijk maar één, twee, drie, vier, je ziet even de naam niet, maar ik ga vier dingen gaan koppelen. Op basis van een uh, datasheet sheet dat ik gekregen heb, of een spreadsheet. In Excel, um, nu met Excel zelf ben ik niet zo. Ja, dat ja. Het is kijk. nog vroeg, hè, man. Excel is soms uh, inderdaad een keer nodig dus voor, voor gestructureerde data, zolang dat dat gestructureerde data is. Uh, zolang dat je dat niet okay. op de verkeerde manier gebruikt Wat Als je structureerde data, dat is kijk, ja, uh, je hebt velden en een veld. Een dataveld is een bepaalde kolom, en die kolom moet benoemd worden. Um, die naam mag niet dubbel voorkomen. En dan in elke uh, regel, hey, dat is een, een nieuwe entry. Ja. Dus, ja. En je... dus je moet alles van de informatie van één artiest op één lijn staan. Nou, geen returns erin ook. Um, ja, um, want dat is toch een issue. Als ik ja, een, ja, een hard return is een issue. Ja. Klopt, inderdaad. Ja. Je hebt uh, groot gelijk. Okay. Nu, um, andere dingen zijn misschien uh, veldtypes een actie vooraan. Napenstaartje, staartje, dat wil zeggen dat dat een afbeelding gaat zijn. Al de rest okay. gaat gewoon tekstvelden zijn. Mag er straks zien in de design zijn eh, dat dat van belang is. Okay. Um, een QR-code zou ik kunnen gebruiken een, een hashtag uh, vooraan. Um, Voilà. nu, zoals je zegt, ik ben niet zoveel een Excel, want voor InDesign, die kan uh, met data merge, gegevenssamenvoeging, die kan enkel maar CSV's of TXT's trekken. Um, ik gebruik liever TXT's, want ik heb echt wel al. Met mm -hmm. CSV-problemen en een nou, serie ik ook, gehad. Ik doe ook al geen exports meer vanuit Excel ik naar CSV, bijvoorbeeld. Ik plaats die in InDesign. Ik zet ze daarom naar platte tekst, gescheiden door tabs. En dan copy-paste ik dat in een tekst-edit-bestandje. Ik plak het. Regelrecht in tekst editing dat dat ja, dan dat gaat ook. een tussenstap minder ja. is. Ik vind, ik vind de, de stap in InDesign wel gemakkelijk, omdat je daar heel wat fine-change stukjes ja, fine en zo kan ja, toepassen nog voordat de data erin komt. Dat klopt, ja. dat is handig. Dat is, uh, Goed, Dus yes. um, trouwens die data merge, dus ik heb daar klaar staan, gegevens in het Nederlands mocht je die InDesign versie gebruiken, vindt dat onder utilities of hulpmiddelen op dit moment heb ik een leeg paneeltje en dat is nog niet gekoppeld aan een data source. Dus dat doe ik even hier, gewoon rechtsboven select data source. En dan hebben we, kijk, mijn TXT. Je ziet al wat er mogelijk is. Stenig, dat kan aanklikken. En als dat succesvol wordt ingeladen, dan zie je hier inderdaad al die velden. Ja, die kolomnamen. Ja, soms heb ik niet Verschrijd, nodig. Dat, dat pad heb ik op zich niet nodig, maar dat was voor de opbouw van mijn... Het pad naar dat mijn afbeelding was dat nodig, een hulpmiddel. De voilà. um, de artist hier, tekstveld. De afbeelding hier is een ja, afbeeldingsveld. Ja. Dus hoe klikt je ja, dat? In goed. plaats van de naam fixt, wil ik een variabele. Dus ik ga dat uh, selecteren ik selecteer dat en ja. ik wijzig dat door artiest. Gewoon eenmaal aanklikken hier. En je ja. gaat zien, dat gaat er zo uitzien. Met die haakjes, ja. inderdaad. Um, we hebben hier het genre. En hier hebben we de description of de beschrijving. Voilà. En ja, eigenlijk goed. ongeveer hetzelfde. De foto hier wil ik dat dat een afbeelding is. En die is daarna gekoppeld. Um, en je kunt dat altijd een keer previewen als je dat wilt. Om te zien of het werkt. Bijvoorbeeld, ja, is mijn afbeelding link goed opgezet. Oh, nice. ja. um, specifiek voor ja, als je met dat soort dingen werkt, je moet altijd zien dat er genoeg. Ja, ruimte voorziet. We hebben hier super veel genres, mm -hmm. dus het tekstkader moet daarop voorzien zijn. Um, de Chemical Brothers uh, heb ik misschien overgeslagen. Oh, ja, ja. Chemical Brothers is ja, de langste naam, hè, dus ja, we ja, daar een beetje op rekenen dat we daar mm -hmm. moeten kunnen accommoderen. Is er maar één uitzondering? Je altijd op het einde nog eentje fixen of zo. Of als we willen doorgraven, ja. kun je kunt altijd veel uh, alinea stijl opties gebruiken om dingen te laten groeien en krimpen. En dat dat ook nog een dynamischer template kan ja. worden. En nog een. Uh, ja. Eentje voor specifiek, dat eigenlijk wel interessant is om te melden: heb je frame fitting options? Mm -hmm. um, ik doe dan hier nu met mijn rechtse klik he, en dan uh, is dat hier via uh, fitting. Een beetje zo, weggestoken, frame fitting options. En ik heb de align uh, hierin gesteld op onderaan, want standaard staat in het midden. Ja. Maar uh, je ziet, ik wil op dat lijntje uitleggen. Hè. Ja. Dus het is, ja. Ja, dat is vooral die images. Ja. Uh, als je daar achteraf geen per één moet goed stellen, uh, waarom niet op voorhand? Ja. Wel, ik geef dat ook altijd mee dat je dat. Onmiddellijk na de creatie van een lege document, kun je die frame fitting options al instellen. Zodat die eigenlijk ja, ja, altijd als standaard full frame proportionally uh, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld ja, ja, ja, ik gebruik ook vaak die fit, Dat vind ik ook super handig. Ja. Zodanig dat. dat nu ik het best, verpest ja. waarschijnlijk door, door, uh, <lacht> door dan een keer aan te klikken. En maar, ah ja, inderdaad. Ja, kijk. Als ja, ja. ik gewoon mijn kader verander, ja. dat daar gebeurt. Maar nu mag dat maximaal staan. Ja. En dan hoef ik eigenlijk gewoon maar de data merge een keer uit te voeren, ja. dus Create merge Document, okay. um, even kijken, dit je inzoomen. Dus wat wil ik hier mergen, dus, uh, ja, alles, anders kan je ook ook selectief werken, uh, mm -hmm. met de range. Um, dus ja, enkel maar Artiest 1 tot en met 10 uh, of tot en met 5 enzovoort. Uh, hier gaat standaard, voor de meeste projectjes ga je daar niet zoveel problemen mee hebben, uh, we gaan er niet te diep op ingaan, dus hier bij de options misschien kan het een keer interessant zijn om te kijken wat er nog interessant is. Ja. Fit images dat is proportionally. Is dus dat je recent in deze? Kadergevuld, is, dus ja. Image placement options. Oh, ik weet zelf niet hoe recent, voor mij is het al, mm -hmm. voelt het al wat ouder. Ja, aan, ik denk dat maar... dat twee of drie jaar geleden Er is uh, pas bij verschenen of zo. Ja, ja oké. Okay. Kan zijn, kan zijn, kan zijn. Um, en stel dat je zo'n tekst hebt waar dat je soms ja, met lege regels zit, mm -hmm. dan kan dat ook een interessante zijn. of okay. je hebt een bullet point list en soms is uh, specificatie 3 en 4 kunnen leeg zijn. Dan is dat interessant na het de rest okay. een de omhoog gaan. Okay. Ik heb dat hier nu niet, dus ik heb dat niet echt nodig. Uh, dus ga ik ga het opnieuw doen. Uh, ik kan gewoon op oké okay drukken. En dan heb ik mijn merged document. Dat wil zeggen, Merge Document hij heeft hier alles gemaakt. Um, in een nieuw document. Het is dus dat is wel een, een output dat je creëert. Hier ja. is mijn uh, Data ja. Merge, nou, mijn data is nog gekoppeld, maar hier niet meer. Ja. Um, er is een workaround. Als je volledig op Stramine werkt, dan blijft dat wel gekoppeld, maar ik heb daar nog niet zoveel nood aan gehad, per se, om dat zo okay. te gebruiken. Um, Voila, dus dan sla ik dit op. Ik ga het ook dat ook duidelijk benoemen als de ja, output, of ik zet dat in de output map enzovoort. Okay. Dat is nu voor affiches trouwens dat ik dat gedaan heb, maar dat zou, stel nu dat dat een, een boekje moet zijn. Um, ik ga ik keer overgaan naar Facebook pages even. Waarom niet? Um, stel dat dat een boekje moet zijn en dan dienen gewoon even... Naar pagina 2 voor het naast elkaar te zetten. Ja. En dat is hier gewoon een witte voila. Okay. Als je dat gaat mergen, dan gaat ook effectief spreads mergen. Dus dat ja, okay. Je kunt ook een boekje initiëren op die manier. Of ja. je kunt dat documenten ook omzetten, naar facing pages. Dus niet. Yes. Ja. Ja, bijvoorbeeld. Maar kijk, in dit geval, dus het geeft ja. al een beter beeld. van voor spread dat we het maken zijn, maar het al ja. eigenlijk hoe je spread ontwikkeld uh, okay. um, Dus Goed. dit zou een boekje kunnen zijn. Um, nu is dat een A1 boekje, een beetje groot, maar voilà. Goed. Nice. Dus dit gezegd zijnde, um, dat waren alle productietools, uh, insteken, tips die ik wil vertellen. Okay. Ik vond dat redelijk indrukwekkend allemaal. Dat mm -hmm. <laughs> te hopen. Goed, ik kijk nog eventjes naar de chat hier op YouTube. Of op onze website, beter gezegd. Om te zien of er nog vragen waren. Vooral ongerustheid over de stream. Mm -hmm. Ja, maar die is in uh... wel. Ja, erbij, we het te erbij, technische issues. Uh, ah, Evie die vraagt: wat is het voordeligste, de affiche maken in Illustrator of InDesign? Discuss. Ja, komt er soms op neer dat er creatieve mogelijkheden zijn. De sterkte van InDesign is layoutwerk. Mm -hmm. um, dus hier ga je, ik denk gewoon veel vlotter um, alle manieren vinden om je layout elementen samen te brengen. Uh, ja, terwijl je niet de stater focust ge, gaat gebruiken als echt een heel grafisch, illustratief affiche je gaat willen maken. Ik denk dat ik op die manier zou denken. Ja. Plus, gebruik ik veel tekst, denk ik ook, ook liever in design. Ja. Ik vind dat ja, de keuze van tool, uh, het is geen kwestie van voordeligste denk ik eigenlijk, want ik vraag me af wat dat Evi bedoelt met wat dat het voordeligste is, ik bedoel ze het snelste bijvoorbeeld, dat hangt af van tool je toolkennis natuurlijk, ja. de illustrator in de dus zaak, wat kent je het beste, maar uh, wat dat vooral bij ons dover de afweging maakt is, zoals dat jij aangeeft, hoe grafisch wil je erin kunnen werken. Want Illustrator is een powerhouse als het op vector styling aankomt. Mm -hmm. Wij combineren dat graag door middel van assets in InDesign te plaatsen en zo tussen de twee te springen. Hey, voor mij persoonlijk, ik zit nu al een kleine twintig jaar in, de, in, in het vak om het zo te zeggen, het is niet het een of het ander. Nee, het is altijd een combinatie van verschillende om, om tot een resultaat te komen. Maar wat ik wel vaak durf zeggen over Illustrator of InDesign, is vooral als het aankomt op posters, flyers, zo single sheet, documenten, geen boekjes of booklets, dat is echt in werk. Hè. En zoals dat jij ook aangeeft, tekstverwerking op grote schaal, met lange teksten werken, dat is in design, zonder twijfel. Ja, bedoelt? Bedo ja, Maar flytons en ja, posters, ja. dat durf ik in allebei doen. Ja. Dat is, allee, als je ja, kijkt ja, ook naar deze layout bijvoorbeeld, dat kun je perfect in Illustrator opbouwen. Maar hier, als je weet. Pas single we, pages, ja, de, ja, maar hier ja. ook dan weer, als je weet van we willen gaan data mergen. Ja, dan begin je best niet in Illustrator, want daar kun je niet in nee. Illustrator. Allee, ja, dat jawel, zit erin, maar dat werkt ja, niet wel, goed. Nee, dus <laughs> dat werkt niet zo goed. Ja. Dus okay. daarmee ook. En, um, ja, echt wel, inderdaad, dat punt van uh, boekjes maken, is inderdaad sowieso in design. Ja. Uh, en ook gewoon alles dat je druk technisch oh. stevig wilt klaarstomen, gebruik InDesign. Illustrator ja. is daar veel beperkter in. Ja, kijk, Evi reageert hier het makkelijkste eigenlijk, we maken alles in Illustrator. Ja. Um Liever dan in Photoshop. <laughs> Want Photoshop allee, dat is natuurlijk allemaal gepixelde output dat je daaruit krijgt. En, uh, Illustrator en InDesign outputten alle twee vectormateriaal met hogere kwaliteit. Mm -hmm. um, misschien nog één dingetje, maar in Illustrator ja. ga je toch niet zo automatiseren als in InDesign. In, jawel Ellie, met variables is dat. Maar inderdaad, daar heb ik, ik mijn Panden al op stuk gebeten. Dus, dat uh, werkt gewoon ja, voor geen meter. Kunnen, en inderdaad. En dan vraagt Stefan, kun je eens laten zien? Zien hoe je in Photoshop de foto's in verschillende mapjes via Batch laat lopen. Wel, Stefan, wij kennen jou, ja. maar. Oké, dat is eigenlijk niet onze tijd. <laughs> uh, ja, hoeveel tijd heb ik nog? De tijd is op. Ah, de tijd is dat op. Maar heel kort gezegd, ik, ik heb, dat is gewoon een stap: opslaan als. En de specifieke map die je aanduidt, is de map waar dat, dat terechtkomt, ook in de, het afspelen van je action nadien. Ja. ja. Dus dat is wel ja. meestal user gevoelig, want uh, het is heel vaak zo dat je usernaam in, in dat pad zit. Ja. Daar moeten we wel op letten bij het uitwisselen. Een ja, gaat ik hier gewoon de save as opnieuw moeten opnemen als je van user verandert. Okay. Wat dan niet moeilijk is op zich, zolang je weet dat moet. Het is dus gewoon dubbelklik, haar opnemen, opslaan. Dat is het. Okay. Ja. Goed. Dat was onze tijd voor deze sessie. Uh, wij nemen nu een break van één uur. Dus wij zien jullie ja. met veel plezier terug om één uur. En dan gaan wij aan de slag uh, binnen de Marcom, of marketingomgeving. See you then.